We lezen uit de heilige teksten van de wereld rond het thema de moed om op te staan. In een hindoe geschrift lezen wij Hoewel ik ongeboren ben en mijn transcendentale lichaam nooit vergaat en hoewel ik de Heer van alle levende wezens ben, verschijn ik desondanks in elk tijdperk in mijn oorspronkelijke transcendentale gedaante. Telkens wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt en Goddeloosheid de overhand neemt, o afstammeling van Barata. Op dat moment daal ik zelf neer. Om de toegewijden te bevrijden en kwaadaardige personen te verdelgen. En ook om de religieuze principes te herstellen, verschijn ik zelf, tijdperk na tijdperk. In een boeddhistisch geschrift lezen wij En Sima zei Eén twijfel betreffende de leer van den gezegende schuilt nog in mijn geest mogen de Gezegende bewilligen die wolk te doen opklaren, opdat ik het Dharma verstaan mogen, zoals de Gezegende het onderwijst. Ik ben een krijgsman, o Gezegende, en ik ben door de koning ingesteld om zijn wetten te handhaven en zijn oorlogen te voeren. Verklaart de Tathagata dat alle strijd, inbegrepen die welke voor een rechtvaardig doel gevoerd wordt, verboden moest zijn? de gezegende antwoorden. De Tathagata leert dat alle krijg waarin de mens zijn broeder tracht te doden betreurenswaardig is. Doch hij leert niet dat zij die voor een rechtvaardige zaak ten strijde trekken na alle middelen te hebben uitgeput om de vrede te bewaren te laken zijn. Hij die de oorzaak van de oorlog is verdient gelaakt te worden. De Tategata leert een volkomen overgave van het eigen Ik, doch hij leert geen overgave van iets aan kwade machten, zij het mensen of goden of elementen der natuur. Strijd moet er zijn, want alle leven is strijd in enige vorm, doch hij, die strijd, moet ervoor waken dat Hij niet strijdt uit eigen belang tegen waarheid en gerechtigheid. Hij die strijdt uit eigenbelang om groot of machtig of rijk of beroemd te worden, zal niet beloond worden. Doch hij die strijdt voor gerechtigheid en waarheid zal een grote beloning ontvangen, want zelfs zijn nederlaag zal een overwinning zijn. In een geschrift van Zarathustra lezen wij Waarheen moet ik uitwijken? In welk land moet ik toevlucht zoeken? De gezagsdragers tonen zich vijandig jegens mij. en wat nog erger is, zelfs mijn vrienden verlogenen mij. De heersers in dit land, die de zijde der onwaarheid hebben gekozen, verheugen zich in mijn ongeluk. Alle mogelijkheden om U te dienen, Heer, zijn mij ontnomen. Wanneer komt de dageraad van een nieuwe hoop dit duister van de nacht der wanhoop verdrijven? Wanneer zal in mijn vervolgens het besef oprijzen dat zij in duisternis wandelen en dat zij zich moeten wenden tot het licht der waarheid? Mogen gij hen tot dit besef leiden, ook zonder mijn toedoen? Want ik moet nu vluchten, het is de hoogste tijd. In een Joods geschrift lezen wij De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart. Angst voor God kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap. Geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. Hij spreekt woorden van onheil en bedrog. Hij blijft ver van wat wijs en goed is. Op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen. Hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet. Toon aan uw getrouwe gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, de hand van goddelozen mij niet verjagen. Daar liggen zij die verderfzijden, gevallen, neergestoten zonder kracht om op te staan. In een christelijk geschrift lezen wij. En zij kwamen te Jeruzalem, en Hij, Jezus, ging de tempel binnen en begon hen die in de tempel verkochten en kochten, uit te drijven, en de tafels der wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om, en hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg, en hij leerde en sprak tot hen, staat er niet geschreven dat mijn huis een bedevaartsoord zal heten voor alle volken, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En de overpriesters en schriftgeleerden hoorden het en zochten hoe zij hem zouden kunnen ombrengen. Want zij waren bevreesd voor hem, omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer. In een islamitisch geschrift lezen wij In naam van Allah, de Barmhartige, de genadevolle. Gezegend is Hij, in wiens hand het Koninkrijk is en die macht heeft over alle dingen, die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u mogen beproeven wie onder u zich het beste gedraagt. En Hij is de Almachtige, de vergevingsgezinde. Zeg, vertel mij Indien alle mij en degene die met mij zijn, zou vernietigen, veel eer zal Hij ons genadig zijn. Wie zal de ongelovigen tegen een pijnlijke straf kunnen beschermen? Zeg, Hij is de Barmhartige, in Hem geloven wij en in Hem stellen wij ons vertrouwen en gij zult weldra weten wie in klaarblijkelijke dwaling verkeert. In een mystiek geschrift lezen wij Een principieel mens breekt de wet alleen voor een hoog ideaal. Een mooie zonde is een deugd, een lelijke deugd, een zonde. De wetten van de wereld verschillen van de wet van het pad van de mysticus. Wie om rechtvaardigheid strijdt in wereldse zaken, kan eindeloos strijden, hij wint het nooit. Rechtvaardigheid openbaart zich alleen in de totaliteit van het leven.